Dat kapsel van jou dat is een soort van uh... ongoing: uh, daar kun je ook video's over maken. Nou, over jouw kapsel kunnen we wel een tijdje doorgaan. Goed, maar gaan we niet doen. We hebben een vraag gekregen van Manon. En Manon die zegt, ik ben al een tijdje aan het daten met iemand. Mm -hmm. Dat is natuurlijk leuk. We hebben het heel leuk samen. Maar ik durf zijn ouders niet te ontmoeten. Ik heb, niet hier, ik heb hier niet zulke hele goede ervaringen mee. En ik ben bang dat ze me niet goed genoeg zullen vinden. En een beter meisje voor hun zoon voor ogen hebben. Hoe kan ik hier anders naar kijken? Er is er maar één ding te doen. En dat is als de sodemieter die ouders ontmoeten. Ja. En dan te ontdekken dat het niet uitmaakt wat die ouders van jou vinden. Misschien vinden ze je heel leuk, misschien vinden ze je helemaal niet leuk, maar het doet er niet toe. Wat je vaak ziet, en dat kun je bij jezelf uh, onderzoeken of dat klopt, is dat we, uh, we hebben het idee dat we bang zijn voor de afwijzing van een ander. Ja. Van, de, onze van een geliefde of van schoonouders of van vrienden ja. of van mensen in de kroeg of waar dan ook. Alleen in werkelijkheid zijn we niet daar bang voor, maar ontdekken we dat we eigenlijk onszelf afwijzen. Want op het moment dat je jezelf volledig kunt liefhebben, accepteren, um, zoals je nu bent, op dat moment maakt het niet meer uit wat een ander ervan vindt. Nee, dat zegt dan al iets over het, het, het stigma, dogma, whatever, wat die Behoefde. schoonouders over hun zoon en, en de toekomst van hun zoon hebben heen gelegd. En dat heeft gewoon simpelweg niks met jou te maken. Jij bent toch niet op de wereld om je schoonouders... Uh, dan al dan niet in het plaatje te passen. Alsjeblieft. Nee, maar dat is wel interessant. Je kunt bij jezelf dus altijd checken: van, yo, ben ik er misschien bang voor dat iemand mij niet leuk vindt? Ben ik er bang voor dat iemand mij niet accepteert? Dat iemand niet van me houdt? En elke keer als dat relevant is voor je, of als dat een rol speelt in de keuzes die je nu maakt, of in de hmm. dingen die je wel en niet doet, wil je meteen bij jezelf kijken: wacht even. Dit gaat niet over de ander. Dit gaat niet over mijn relatie met de ander. Dit gaat alleen maar over mezelf. En hoe ik, met mez hoe ik over mezelf denk en hoe ik me bij mezelf voel. Ja, dus het is een uitstekende test. Daarom is eigenlijk leuk. Ik ga oefening. Er heen, ja. Ga er gewoon heen. En wees gewoon jezelf. Want er is namelijk nog iets aan de hand. Op het moment dat jij daarheen gaat om het goed te doen, goed ja. te doen met om het, het betere te uh, uh, schoondochtertje te zijn. Wat ga je dan doen? Dan ga je je anders gedragen dan dat, dat je, je eigenlijk bent? En dat ziet er per definitie heel raar uit. En dan krijgen ze nog gelijk ook, want dan speel je namelijk een toneelstukje. Ben je hartstikke nep en zeggen die ouders misschien ook nog wel, wat een die nep, is zo nep, nep. en zo'n verdient heel wat. Ja, tijd. of stel je ze hebben het niet in de gaten, dan word je zometeen van je gehouden om wie je niet bent. Juist. Nou, dan zit je helemaal in de penardi. Ja, dus... Ga er maar vanuit dat jij de Ideale schoondochter bent. Tuurlijk ben je dat. In ieder geval voor jezelf. Ja. En, en, en wat zij ervan vinden, dat vinden zij ervan. It's not your business. Hou van jezelf en de rest is bijzaak. Mocht je iets gehad hebben aan het antwoorden aan onze overdenkingen, geef dan alsjeblieft even een duimpje, want dan zien veel meer mensen het. Ja, leuk. En als je meer wil ontvangen, heel simpel, klik op abonneer en het komt gewoon naar je toe.